en minima. Hier is Camilla van der Burg. Goedemiddag, Den Haag. In elke oorlog is het de waarheid die het eerste sneuvelt. Laat u niet verdelen. Men roept op om te vechten voor Europa. Maar mijn zoons worden geen moordenaars. En sterven niet voor een ophitser als Rutte. Een jubeltrut met raketten. Een short track idioot als Schoortsma. En zeker niet voor de smerige oorlogsretoriek die uit de duivelse D66 en GroenLinks kamp komt. Rot op met je misplaatste EU-patriotisme. Kou leiden terwijl ze zelf vier woningen riant verwarmt en vijf miljard winst pakt op de gasprijzen. Collectief welvaartsverlies aan behoedigd. We laten het toe, lieve mensen. We laten het toe dat politici zich verrijken, landen slopen en burgers cancelen. We laten het toe dat boodschappen bezinnen en gasprijzen. Herkent u zich in een premier die haatzaait, liefde eist en overal om maakt behalve Nederland die ongevaccineerde treitert, wegzet als criminelen en ons aan het infuus van Big Pharma legt die liegt over soevereiniteit en hult met globalisten zwijgt over schendingen tegen de dappere Canadese drukkers en vindt dat Nederland een gaaf land is als je 2 miljoen burgers buitensluit en er 1 miljoen in armoede laat greperen. Rutte bewees dat je met een coalitie voor onnarcisten en ja het land verandert van liberaal naar dictatoriaal. En dat verdient een tribunaal. Ja. Fascisme is het nieuwe cancelcultuur. Denk je buiten het narratief, dan word je gecanceld. Wil je als rust naar de Nijmeegse Vandaagse, dan heb je pech. From Russia with love, nu even niet. En een partijtje oorlog zit er voorlopig ook niet in. MIVD'er Pieter Kobelens droomt al van het ophangen van de oppositie. Knettergek en een levensgevaarlijke ontwikkeling. Bent u wel lekker? Heeft u in 75 jaar niets geleerd? Zegt u later al, ik ga het niet gerust. Nou, wij wel. De weer brult dat Zweden bewees dat lockdowns onnodig en niet verdedigbaar zijn. Dat de discalculatie van Kuipers en Keunemans gepland zou geschieden. Dat COVID nog op de A-lijst staat en de spoedwet is verlengd. Dat nu Seawood vastzit, U gewoon niet mag achterblijven. En de media de crisis bepaalt. Dat LINE voor 2 miljoen wegkijkt bij de Balkanplaten van Hollong. En zwijgt over het inlegvelletje van Rutte. En Rick, ik onderbreek niemand. In geen haar beter is. Dat Jesse Klaver zelf die verwarde man bleek te zijn. maar, niets meer dan een stakende, respectloze gimpje. En met het meest incompetente kabinet uit de geschiedenis hebben. Serieus, schaam je kapot. krijgt een linkse regering. De subsidiepot voor partijen is in vijf jaar tijd voor naar 43 miljoen. Daarnaast keren we elk jaar 52 miljoen uit voor vertraagde asielprocedures. Absurd als je weet dat we met die 95 miljoen de ontbijtarmoede school gaan schoolgaande kinderen, de energiearmoede van onze senioren of dakloze problematiek oplossen. Een goede president, Geef het volk een bindend referendum. schat accijns op voeding. Laat boeren met rust. Compenseer de hoge gas- en benzineprijzen. Aardbevingsbelasting en toeslagen slachtoffers. Bouw en rot op met je stikstof 100.000 woningen. Help de vissers de haven uit. Verhoog de uitkeringen en zet het miljoenloon op 14 euro. Dan zijn er geen voedselbanken. Is er geen armoede? En kunnen mensen. Verwarmen. We zijn op een punt in de geschiedenis aanbeland dat het eten of gegeten worden is. Maar laat ik die grachtige hondpliek één ding heel duidelijk maken: wij behoren niet tot die laatste categorie. Laat de vrijheid regeren en jaag ze weg uit uw gemeente, lieve mensen. Ik dank u wel.